Kom zo George! Hé, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack! Kom maar George! Hé George! Hoyes! Ho, Jos! Oeh, jullie water is bijna op! Dat is snel gegaan! Hé hey, kom maar George! Was je bang voor Black Tech? Ja, dat zou kunnen. Kijk eens Black Tech. Zo veel. ben je toch? Hé, Joyce, kom maar, Joes! Hé, roosje, Hé, roosje, Hé, roosje, Hé, roosje, Hey Roosjep, Heb Roosjep, Hé, Roosjep, Hey Hé, Kom maar Joyce! Dan moet je wel goed happen, Joyce. Oh, één keer naar binnen. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Black Jack! Hé hey, Annabel! Hé hey, Annabel, kijk eens! Hé hey, Annabel, hé hey, Black Jack! Oh, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Oh, Jack! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Kijk eens, Roosje! Dat is maar goed! Kijk eens, Joyce! Kom maar, Joyce! Hoi, George! Hoi, George! Mooi, George. Mooi, George. Kijk eens, Joyce! Dat is een hele grote wortel! Ja, nu ben je hem kwijt. Roosje vind hem wel lekker. Hé, hey Joyce, kom maar Joyce. ik hem gooi, Joyce. Ik ga een plekjack in de weg. Kom maar Joyce! Oh, Joyce, nu ben je hem kwijt. Een klein hapje heb ik genomen. Kijk eens Blackjack! Kijk eens, Black Jack! Hé, Black Jack! Hey, Black Jack. Blackjack, ik ga hem pakken. Ik geef hem aan Joyce. Kom maar, Joyce, kom maar, Joyce. Hé, hey, Joyce, oh Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Roosje. Oh, jij hebt een boetel natuurlijk. Hé, hey, Joyce, hé, hey, Blackjack.